Jullie hadden kwaad tegen mij in de zin... maar God heeft dat een goede gekeerd... om te bewerken wat er nu gebeurt... dat een groot volk in leven blijft. Een tijdje geleden sprak God dit tot mijn hart. Joyce, je kunt niet verder zien dan je neus lang is... wat niet zo ver is. En je veronderstelt dat alles wat niet goed voelt... ook niet goed is. Maar ik zie het begin en het einde omdat ik de Alpha en Omega ben, het begin en het einde. En ik weet veel dingen die jij niet weet. Wij zien slechts een gedeelte, maar God overziet alles. In Genesis 50 vers 20 spreekt Jozef met zijn broers, die hem ernstig mishandeld hadden. Toen ze hem in de put gooiden en hem als slaaf verkochten, dachten ze hem tegen te werken. Maar in werkelijkheid had God al een plan klaar om die beproevingen te gebruiken om Jozef te bevorderen naar een plek met grote invloed. Soms blijken de dingen die wij verschrikkelijk vinden een grote zegen te zijn. De grootste beproeving kan het grootste geloof in je ontwikkelen. Misschien bevind je je op de bodem van een put, maar heeft God een plan die put te gebruiken om je te begunstigen in zijn roeping op je leven. Onthoud! God overziet alles en Hij gebruikt die beproevingen om er iets goeds van te maken. Ik wil je uitnodigen om het volgende gebed met mij mee te bidden. Heere God, ik kan niet voorbij mijn neus zien, maar ik vertrouw u, omdat ik weet dat u alles overziet. Ik geloof dat u uit mijn beproevingen iets goeds kan doen ontstaan.